Alle mensen leuk... Like Wauw, <lacht> die ging lekker. Alle mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5LSP Livar Amor. Vandaag ga ik op pad met uh, Zulu. Dat is la echt lang geleden. Maar uh, ja, om eerlijk te zijn, soms vind ik dingen gewoon niet zo leuk. Uh, maar vinden jullie het wel leuk? Dus dan doe ik het uiteraard uh, wel gewoon voor jullie. Hij zweeft op dit moment en hij blijft er nog aan staan. Ik weet niet hoe dat komt. Een De deur gaat nog niet open. Ja, oh, daar is hij weer. Ja. Hoor. Nou, we gaan maar anders meteen op pad. Uh, we eens kijken wat de melding ons vandaag gaan brengen. Nou, we moeten echt weer gaan filteren zeg maar. En hier is dus zo'n vliegtuig raad te doen. Nu gaat het gewoon overal heen en weer. We kunnen crossen, om maar zo te noemen. En we gaan uh, gewoon, uh, zoals ik wel eens vaker doe, gewoon meeluisteren. Uh, die kan we gaan hebben. En die neem ik ook aan. Er rijdt iemand Mooi. met een vuurwapen uh, over het vliegveld. Camera gaat aan. En wat ik dan moet gaan doen, of kan gaan doen, op het moment dat ik erboven boven vlieg, dan join ik. En dan kan ik via hier eenheden op de grond gaan aanroepen om daar naartoe te gaan. Natuurlijk de kamar, maar wat je zult zien is dat er politie uit is gaan komen. Uh, wat ik ga instellen of geen hoge. shift Q Pak hem maar jongens gewoon pakken, een gevaarlijke verdachte het is in uh, één persoon in het voertuig ja, bevestig. Eén persoon in het voertuig, of iemand moet koudbloedig zijn dan gaan we hem even hoog houden en volgen snelheid is uh, 40 kilometer per uur draait om er wordt klem gezet nee bijna klem gezet Nee, ja, jullie maken gewoon een opening voor hem. Vliegverkeer mag hopelijk, de vliegt hopelijk stil mag ik. Hopen, want anders vliegt je dadelijk een A380 of zo tegen ons op. Pak hem vriend. Ja, lekker, gepit. We dachten hij rijdt verder. Laat er nog maar een auditje bij komen jongens Snelheid is niet hoog, ik denk nog steeds 40 Ja, 40 nog steeds Maar de collega's houden het toch ook in op jongens. Weet je trouwens. Dat die dingen verkeerd omstaan. Want je stapt altijd aan de linkerkant van een vliegtuig in. Details uh, min 1 jongens. Nee, gaantje. Maar aan deze kant stap je geloof ik niet in. Dat kan ik niet. Maar het viel me nu net echt op. Even naar mijn schaduw kijken. Ik weet begon niet waar mijn schaduw is. Maar dan weet je ongeveer hoe mijn heli hangt. Nou, nu zo Oh en eentje erbij dan maar. Um, 99, ja, die komt van voren, Turan, Hondengeleider zitten te zien. Zo, wat een manoeuvre. Er zijn nog met vier eenheden achter. Kom op, ja. Voor het gerand. Een bochtje maken. Gelijk om te draaien. Dus, <laughs> er is er nog iemand bij met zijn. Oh, die wordt ook geramd. Uitstappen, jongen. Uitstappen, kom op. Pak hem dan. Nu staat hij stil. btgv, ja. Collega's, starten btgv Nee, stappen we erin. En ze laten. Hoe kom jij nou daar weer? Ja, nu zit je een tegen het hek aan. Ik ga het AT te plaatsen laten komen, want, eh, uh, of ja, BSB, hij zit uh, tenslotte op het vliegveld en uh, met een wapen, dus ja, dat is gewoon een terreurdraging, vind ik. Dus uh, AT, BSB, noem maar op, DSI in ieder geval, is onderweg, of die is er al. Ik zag een Audi uh, rs R6. Kom op, nu pakken. Nee, ze doen wederom gewoon helemaal niks. Ik verliefde ze dus elkaar aanrijden, wat ik zo hoor nog maar een eentje bijna stop ik want anders worden te veel, uh, te veel voertuigen die ik inspan kom op jongens ik had het al lang opgelost ik heb hem toch op full auto -aggress full -out aggressive gezet ik ga dat dan eens laten zien dat jullie dat ook kunnen Ja, goed ze Turan, neem eens wat, uh, ondernemers wat. De Audi's denken maar, weet je wat, laat ze maar. Onze Audi's zijn te mooi om ermee uh, er mij te gaan rammen. Dan laat Turan maar doen. Vriend, ik land hem dadelijk gewoon, ik schiet mezelf neer hoor. lekker te ram, kom op, beetje rammen de rest snapt dat niet hoppa ram nog maar een keer kofferbakje open en de slip oké rammen ja bijna goed ze man zo is de hele video één achtervolging Gaan we niet doen hè jongens, kom op hé. Ja, lekker. De rand knal alleen tegen een gebouw aan. Audi RS6. Verliescontrole. Vito, jij bent aan de beurt. Ja, lekker Vito. We gaan het vliegveld zo meteen af. Als die poort nou maar niet open gaat. Vriend! Oké. Okay. Ja, z'n klem, zem klem, kom op. Collega, doe jij dat nog? Ik zie daar iemand staan van een collega's. Verdacht uit Ja, verdacht weer in het zicht. Hier staat een hoor, geloof ik. Ja, Toeran is flink beschadigd hoor. Ze rammen elkaar inmiddels ook. Lekker jongens. Ja. Dus kom op, P. Hey. Pak hem. Komt de Vito, daar komt de Vito. Nee hoor. Ja, oh, ik knal tegen een paal. Ja, verdachte stap uit, verdachte stap uit. Ik ben een beetje de controle over mijn Zulu kwijt aan het raken. Oké, okay, ik moet even... Uh, Control-U. Ehm, um, een aangehouden denk ik. Ja, vracht aangehouden, alles een controle. Top werk, kids. En Kan dat? Nee. Het is op een bijna avond joh. Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. Beetje mistig. Aan het daarachter. Ik kan kijken of ik hem aanneem. En dan uh, bedoel ik uh, om daar boven te hangen, daar de in naartoe laten gaan, en dan de mevrouw uh, two, three, two, three, two. of meneer laten aanhouden. One, ja, ja. Maar natuurlijk wel weet je wat is is boven hangen dan kan ik gaan kijken. Te zien.. Ik zo'n beeld zie. Daar zo. Ik zie niet echt iets waarvan ik denk dit kan het wel eens zijn Dan moet het hier zo zijn Ah ja, die kan wel eens zijn, ja dat is Dus we gaan we een eentje, deze kan op laat komen Eén collega vraagt om een assistentie Heen ja, moet eens kijken beach. Hij is bezig met de automaten Het zwaait een beetje hard. Nou, nee, collega's gaan er langs. Ja, het was een beetje een gok of het uh, zou gaan. Uh... Maar ik dacht misschien als de collega's hier ter plaatse komt dat hij ook al wegrent voor hun. Maar dat doet hij niet. Dat betekent dat ik de melding ga afronden. En uh, ja, dan gaan we door voor andere incidenten. Ja, ik vlieg natuurlijk vrij laag. Uh, normaal vlieg je niet zo laag met de Zulu. Maar nu moet dat even in verband met de, ja, de camera en zo. Achtervolging van een militair voertuig. En die is daaronder. En... Dat betreft een vrachtwagen van de militair uh, van de regelwaarde ofzo. Als kijken, zitten we in twee personen. Naar nou, één. Eén persoon in het voertuig. Zulu, uh, Zulu heeft zich aangesloten bij de achtervolging. Eén persoon zit, één collega zit er al voor. We gaan de steeg in. Keerplaats over. Keerplaats af. En we zitten weer op de weg. Drie ene zitten ze achteraan als ze weer zo lang geduurd als ze net dan uh, ja dat gaat dat nog wel even duren rijd door tegen een boom ja nu kan hij bijna geen kant op uitstappen jongens uitsappen uitstappen, ja pak hem, pak hem, pak hem, pak hem ga er achteraan, hopelijk stapt hij uit lijkt niet uit te stappen nou, hij rijdt over een auto heen. komt nog een Audi, wordt geramd, vol geramd Audi rijdt verder, voertuig rijdt over de stoep, gaat weer over de straat we gaan re rechtdoor richting ziekenhuis ik wordt geramd door een oude. Ik denk dat je zelf meer schade aandoet dan, dan het voertuig zelf. Oh, collega's rammen elkaar. Ik word geramd door een vito. Oh, collega's van ongelukken weer. Een eentje bij, jongens. Ja, voertuig lijkt te zijn gepit. Ik was even niet aan het opletten. Um, maar uit... Oh! Nou nee, ja, dat gaat lekker allemaal, dit. Ja. ja. Hij staat bijna stil, jongens. Kom op, hé. Uitstappen. En, en pakken. Maar daar zijn ze alweer te laat mee. Hier moeten we met de verdachte gaan praten dat als ze zich niet overgeeft aan ons dat de militairen zich ermee gaan bemoeien want die zullen vast een voertuig terug willen hebben en de vraag is en we zijn uh, bij de laatste melding van vandaag uh, een achtervolgende voet zou hier bezig zijn Dat is verhoord. Ik zie wel niks. Oh ja, daar zou ik wel eens doen. Een verdachte in het zicht. Even kijken hoeveel verdachten we hebben. We hebben meerdere verdachten, of één verdachte, excuses. Hij gaat weer de andere kant op. Betreft uh, een mevrouw. Blauwe spijkerbroek, uh, blauw topje met blauwe strepen horizontaal, zwart haar lijkt Chinees te uh, zijn. Ik moet even omhoog gaan en op vragen. Zullen vliegt erboven, gaat steegje in, ik zie de blauwe zwaarlicht al van de collega's Lijkt hier dood te lopen jongens Mevrouw gaat ergens in, nee gaat weer de Collega's zitten erbij de Collega's achtervolgen mevrouw de voet, lopen duidelijk in Achter een trailer Onder elektriciteitsmast en verdachte aangehouden zonder enig verzet. En we knallen tegen dat ding aan, toch niet? Bijna wel. Verdachte aangehouden. Goed, wat ik ga doen? Ik ga dit ding uitzetten. Ik ga terug naar Schiphol of Rotterdam of hoe je het maar wilt noemen. Vliegveld hier. Uh, en ik ga de dienst beëindigen. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Um, ja, ondanks dat we maar drie meldingen hebben gedaan, meen ik. Waarvan er eentje crashte en de andere gewoon echt heel lang duurde. Um, maar goed, ja dat uh, kan ook wel eens vind ik. Ik uh, ga hem dadelijk mooi landen en dan, uh, ja, dan zit de video erop. Wil je nu al stoppen met kijken, snap ik dat heel goed. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot jullie over twee dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. Wauw, mooi geland. Voor de mensen die nog steeds kijken, laat even in de reacties weten wat je van mijn supermooie landing vond. En uh, ja, doei.